Toen ik ben gaan studeren ben ik eigenlijk meteen in Amsterdam gaan wonen. Ik, ik zit hier goed, dat ja. uh, blijft hier ook wel zitten denk ik. Ik ben zelf uh, gediagnosticeerd uit, eerst met, AD, of eerst met MBD, Minor Brain Damage, toen met ADHD. Het waren allemaal diagnoses die niet echt, ja, waar ik gelukkig van werd. Oh kijk, ze zijn ze die, zijn nog warm, <lacht> nog warme eindjes. Daar heb ik heel lang in gezeten, eigenlijk, heel depressief, eigenlijk helemaal begraven. nou je plezier het. Nog een eitjes over. Nou, heerlijk. Hier, alsje. Ja, lekker nou, hoor. Eet smakelijk dan ja. voor straks. Ja. Toen werd ik eigenlijk, voelde ik of ik een beetje ja, in, de, in, de, ja, in de afvalbak eigenlijk terecht was gekomen. Het is een mooie plek. Toen ben ik op een gegeven moment uh, ben ik naar de huisarts gegaan, die heeft me naar de Praktijkondersteuner noemen ze dat dan. En uh, Toen gaf ik aan zo van ja, maar ik wil ook nog wat anders. Fijn. Ik geloof in eigen regie, hè, eigen verantwoordelijkheid. Dus toen ben ik naar huis gegaan, toen ging ik maar een half uurtje over nagedacht. Toen dacht nou ja, alleen thuis zitten, dat helpt ook niet. Weet je wat, ik ga er alvast heen. We moeten er eigenlijk pal voor staan om te zien dat het een buurtcentrum is. Zichtbaar zijn. Dat is vooral belangrijk. En op een gegeven moment had ik een, een, ja, een clubje gevonden, die hadden een kok nodig hè, voor een lunch. En toen dacht ik, zelf, nou ja, dan ga ik die lunch maken, ik kan best goed koken. Dat is... Lokaal op het eerste etage, dat was dan voor mij. Uiteindelijk kan je dat een beetje uitbouwen, doordat je wel hè, iets, van, ja, iets van een zinnig bestaan opbouwt. Je merkte dat je met een heel, heel veel kleine dingetjes mensen heel veel op weg kon helpen. Als je iedereen zijn passie laat doen in die setting, nou, dan krijg je een fantastische omgeving. Of in ieder geval als het open mag weer hè, natuurlijk. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Tot ziens. Doei.